Zoals je ziet, is dit het luik waardoor wij heen moeten kruipen om de, machi de machine te beladen, het vliegtuig te beladen. Het is heel laag. Het boven de bovenkant is eigenlijk precies de bodem. Dit klopt naar buiten en dan zit er een trappetje op, dan kan je naar binnen. En dan moeten wij 70, 80 koffers inladen. Liggend, nogmaals. Liggend nog wel. Dus liggen, liggen, hij komt eraan, pak hem en gooi hem over me heen. Ja. Ik ben Erik van der Veen, ik ben werkzaam bij de KLM. En ik uh, los en laat de vliegtuigen. Dus wij doen de belading. Ik ben natuurlijk uh, in stappen toen, ging het wat sneller om promotie te maken. Om uh, zeg maar hoger te komen. Ik ben toen met uh, 9, 8 euro begonnen. Tussen de 9 en 10 euro ongeveer. En ik zit nu, als ik mijn bruto loon bekijk. Uh, dan is het 12,89 euro ongeveer. Als ik het op mijn loonstrook mag geloven. Wij willen graag die 14 euro per uur. Daar strijden we al jaren voor samen met FFV. Als ik het zo mag zeggen. Want uh, daar maak ik me ook hard voor. Maar ja, de basis zijn hardnekkig. Je komt hier om je werk te nemen. We betalen je om te werken. En dat zit. Uh, ja, uh, de ene dag is altijd is drukker dan de andere dag.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 En dat is waardoor wij natuurlijk ook uh, de boel uh, doen zoals... Wij werken nu zoals het moet, volgens de regels. Rust en bewaren de rust en gaan gewoon onze bakkie doen. Dan gaat hij maar te laat of hij blijft even staan. Ik heb een vast contract. Ik heb uh, onbepaalde tijd. En dat uh, pleit ik ook voor mijn nieuwe collega's die komen om onbepaalde tijd te krijgen. In plaats van een vijfjarig contract. Uh, de KLM baseert zich alleen maar op het feit dat het werk zwaar is willen ze mensen geen vast contract geven voor vijf jaar. Nou geloof me, mensen willen onbepaalde tijd, want als ze een huis willen kopen of een auto of noem maar op, en willen investeren in iets, krijgen ze nergens geld om te investeren met de vijf jaar op contract. Dus mensen komen gewoon niet. Ja, we hebben het zo vaak geroepen, personeelaanname. Gooi hem open, onbepaalde tijd. minimumloon, loon, loon omhoog, concurrentiestrijd eraf, geen low carriers meer zomaar binnen laten binnenlaten op Schiphol. Want die maken mijn bedrijf kapot. Sorry dat ik het zo zeg. Mijn bedrijf. Zoals je ziet, zie je alvast de hele drukte van dit kant uitkomen. Daar komen de meeste mensen naar boven. Om naar de security check te gaan. Aangezien we geen personeel genoeg hebben. Is deze rij nog groter. Want kijk, nu als je het ziet, gaat daar weer een luik open. Dus er komen wat mensen bij. Al die ruiken die dicht zijn. Zijn mensen tekort? Want het zijn allemaal afhandelaars. En die staan, en die staan open. Allemaal, allemaal open. En dan is dit niet meer aan de orde, want dan loopt het een stuk sneller. Dus dan kan je sneller door de security check om naar je vlucht toe te gaan. Een beetje foutmanagement van Schiphol en de rest van de maatschappijen. Dat ze geen mensen nemen, aannemen, betalen te weinig. Mensen komen niet meer voor een assistratie hier op Schiphol werken, terwijl ze buiten beter verdienen.